Hallo, laten we even kort kijkje nemen in mijn YouTube kanaal. En dan kunnen we zelf zo meteen aan de slag met je eigen YouTube kanaal. Je gaat inloggen bij Gmail, bij Google bedoel ik. En dan ga je naar de vierkantjes en dan ga je naar YouTube. Nou, dan kom je op dit kanaal terecht, iedereen wel bekend. En waar vind je nu jouw kanaal? Dan ga je op het fotootje klikken en dan klik je op mijn kanaal. Nou, bij mij is het kanaal uiteraard ingericht. Je ziet een banner met mijn naam. Je ziet dat ik een soort afspeellijsten heb. Dit is de video die men het eerste ziet. Dat zijn eigenlijk... Dat laat ik je straks wel zien hoe je dat inricht. Hier zie je mijn lijst, de mediaprofiel, mediaprofiel plus, nieuwtjes. En zo kun je dus eigenlijk heel makkelijk verzamelen. Dus je kunt hier video's in opslaan van andere mensen, maar je kunt ook al jouw eigen video's opslaan. En die lijsten zijn natuurlijk ontzettend handig, want uh, je zou kunnen zeggen ik maak een lijst per klas of ik maak een lijst bijvoorbeeld voor rekenen, voor taal. En dus je kunt per onderwerp een lijst maken of per uh, klas. Op deze manier kun je eigenlijk heel fijn uh, werken met het YouTube kanaal. Nou, dit was even snel hoe dat eruit ziet. In de volgende filmpje gaan we kijken hoe we dat dan zo kunnen inrichten.